Spreek je in jouw taal de letter V uit als een W of een B? Oefen dan met de Nederlandse uitspraak. In het Nederlands mag je de V uitspreken als een F. Er is geen verschil in uitspraak tussen V en V. Laten we een paar oefeningen doen. Nu doen we wat combinaties van woorden. 1. Van een vriend. 2. Veel vragen. 3. Vaak vergeten. 4. Voor de buurvrouw. 5. De vierde verdieping. 6. De volgende vergadering. 7. Gevaarlijk vuurwerk. Luister naar het gesprek en zeg daarna de zinnen na. Vind jij vuurwerk leuk? Nee, ik vind vuurwerk vreselijk. Ja, ik ook. Het is vies en gevaarlijk. En wat vind jij? Ik vind dat vuurwerk moet blijven. Waarom vind je dat? Vuurwerk is zo feestelijk.